Hallo allemaal, leuk dat je kijkt naar deze, uh, deze weekvlog. Um, ik ben woensdag donderdag en vrijdag ben ik uh, een beetje ziek geweest. Mijn moeder in het weekend. Dus we hebben daarvan niet zo heel veel beelden. Maar alsnog veel plezier van kijken. Nog even voordat jullie naar de weekvlog gaan kijken, wil ik nog even vertellen dat wij. Echt, vrijdag 22... Juni bij het CIO in Rotterdam zijn en dat wij donderdag 28 juni bij Outdoor Gelderland zijn. Dus misschien zien we je wel daar. Wil je daar meer informatie over die twee evenementen? Dan kan je die hieronder in de gegevens vinden. Nou, nu echt veel plezier met kijken. Kom, kom, kom, kom. Als een afspraak op zaterdagochtend niet doorgaat, wat doe je dan? We ga je naar Apeldoorn. En waarom ga je naar Apeldoorn? Omdat wij tegenwoordig Steve bij ons hebben. En die is een uh, drill Ja. Dat betekent dat we nu gaan wandelen. Ja. Wie komt het hier? Uh, we, we gaan ook de avondvierdaagse Vierdaagse lopen 10 kilometer. En dit is dan een training. Want zij gaat in Nijmegen de uh, Nijmeegse Vierdaagse voor militairen lopen. En dan 40 kilometer. Nee, ik verzin het allemaal niet, maar ik doe wel mee. <laughs> Je hebt een nieuw vriendinnetje, hè? Ja. Het is meer testermaat. Bonkie. Of Diva. Liva heet ze volgens mij, toch? Liva, ja. Liva. En Bonkie, dus. Kim is helemaal ingespreid met tekstel. Die heeft een soort psychisch trauma over en over eigenlijk alles wat beweegt en niet groot is. Alice is mee! En we hebben mazzel. We hoeven maar 11 kilometer in plaats van 15. Ik wil het niet zeggen, maar uh, ik zeg het toch. Gelukkig maar! Inmiddels zijn we ruim 2 kilometer op weg. Ellis is de ongevallen ongeveer. <laughs> Tess heeft nog energie zat, want die is daar achter. en onze militair. Van achter ons, serieus. Tess is gaan zitten. Tess is gaan zitten. Zelfs oh. ja. oh. ja. even een beetje, een beetje inhouden. Dat ze even op adem kan komen. We lopen dus door een bos. En we zouden nu een betonnen fietspad tegen moeten komen. Maar ik zie geen fietspad. Ze hoeven niet daarheen. Oké, okay. nou ja, we gaan het zien. Goed, de route is volledig mislukt, maar we hebben een alternatieve route gevonden. Steve is vrij goed in uh, navigatie, die weet waar het uh, oosten, zuiden, noorden en uh, westen is. Tess heeft goed volgehouden en Alice doet het ook. Ah, oh, en je moet nog de te lopen, 10 kilometer per avond. Alice doet het wel weer, om uh, die kleine tekst gaat prima. En Kim heeft het overleefd als puber zijnde, heeft ze gewoon de hele wandeltocht toch meegelopen. Ze heeft wel wat raar om zich heen geslagen, dat was voor de beestjes geloof ik. Ze heeft bijna haar nek gebroken omdat ze een beestje aan het wegslaan was, maar zoals je ziet, ze is nog in goede gezondheid. We gaan zo natuurlijk nog lunchen, maar voordat we überhaupt ergens heen gaan, moeten we ons eerst uitrusten in het buitenhuisje. Tess is aan het uitrusten. Ik ben dood. Tess is dood. Nou, het was maar 7,5 kilometer. We zouden er 15 gelopen, dat is mislukt. We werden eerst 11, en toen waren we de route kwijt en nu 7,5. Ik hier op zitten, maar ik ga je tenminste aan. En staan. En daar hebben we Alice. Ik dus aan het uh, bekomen. Het is best koud hier eigenlijk. Lekker. Vandaag is Ellis jarig. Het is goed dat ik een mailtje krijg van de Databank voor Gezelschapdieren waar ze geregistreerd is. om mij te vertellen dat mijn hond jarig is. Dus Ellis, gefeliciteerd. Ellis denkt: van uh, genoeg praat hier met me eten. wat is het, Tess. Jij wou wat zeggen? Ik je even dichterbij komen, want ik heb hem nu tegenlicht. Ik dacht. Even ja? Ik dacht dat het. Uh, die... Dat 24 mei Alessiaan was. Ik het eerst. en toen we er mee mei. En zei ik, dat is vandaag. Dus nu is het opeens jaren, 6, 5. Yay! Gefeliciteerd. Ik vind oh, dat je even moet zingen. Zo lang, zo Zo lang, zo Zo lang, zo lang, zo Zo lang, zo hoor. zo lang, lang, Wief, wief, hond, wief, ja. oh, ik wiegt hoe goed, je Ook dit. Biefstuk heb ik gehoord dat je krijgt, Alice. Van uh, Steve voor, die, voor je verjaardag. En uh, die, uh, En Kim? Je zit op goed omdat ze eten wil. Nee. Het is tijd om Kim eten te geven. Wat wilde je, Kim? Een Nee, ik wil een Het is wel een biefstuk volgens mij, toch? Nee, nee, ik ben ik ben, niet weet niet wat ze hebben. Nou, vast wel een wiefstukkie voor je. Hallo? Ja, nou, als vragen we het gewoon. <lacht> we hebben gevegen. Alleen, Kim eet zo'n hebt Dit is dezelfde camera. En, er, en ze eet alles met grijdenboten. Plus is een Ja, en je eet alles met grijdenboten. En ik, en en ik heb dus het gezellig. Waar kom je hier. Hé, hey. wat, wat heb je op, Kim? Die stuk. En jij, Tess? Uitsmijt en ik heb nog steeds honger. Dus wat ga je nu eten? Ik en jij? Appeltaart. En jij? Ik Hier, weet het nog niet. Laat een liefstuk. Maar ze had. Kroketten. kroketten kroketten Ik was gewoon braaf, ik had tonijn salade. En ja, dat is wel het beeldje, kopje neemt Alice is inmiddels weer opgeknapt. Goed, goed. Alice! Hi. Hi. Hallo, jarige Job. Hallo? Ja. Dat was even bij Ja. Liefa! Ze doet het weer, ze is gestopt met hijgen. En liva daar, die stilt de show. En de schat, maar eronder liggen daar. Liefa, die heb ik nu twee jaar. en Ik heb haar uit Woerden gehaald. Met macht drie naar uh, de, de Manege, want Tess wil nog in de buitenrit met Tatampie. Dus die heeft zich helemaal rot gehaast. En ik dus ook. De camera ligt nog in de auto. Dus ik heb me helemaal rot gehaast. Zodat het kind daar nog mee kan met dat andere kind daar. Kijk, met die twee daar. Tatum, je hebt het goed geregeld. Goed gedaan, haar tatum. Mama, ik ga het gewoon vooruit. <laughs> nou, Tess is ook al klaar. Had je wel sleutels? Nee, de kast is ook nog open. Hey. Dus... Nou, geluk bij een ongeluk. Ik hoop dat er niet alles uit is. Okay, ik ga alvast even een uh, halsertje af. Goed. Nadat we met Macht 3 uh, naar de meneesje gegaan zijn, zijn we dus nu op tijd. Een soort van skintje erop. Ik had naar buitenrit. Stel maar. Nou, ik um, ben vandaag voor het eerst bezig met het inbeuzen. Het gaat best wel goed. Zie een pony pony langs. Oh ja. Yeah. Ja, staat aan. Nou, voor mijn eerste keer vind ik dit nog best wel goed. Misschien lekker om van, af, wat lelijk, nee. Het is de eerste keer, ik vind het helemaal perfect. Ik wil zeggen, mag ik nou weer een snoepje of een, oven, of een kusje of uh, aandacht? Nou, ik ga vandaag Bella helemaal wassen en ik neem heel veel spullen mee. Kijk. ik bel dat ik er zitten snoepjes in, dan moet ik happen. Ik ga wel vandaag helemaal al wassen en ik uh, wil dat het nog wel een stukje stil maken. Ja, wij gaan weer straks, naar koffie. Nou, het is inmiddels een beetje donker geworden. Maar het eindresultaat. Ik heb er even gewassen. Ik zal het dekentje er even afhalen. Ze was helemaal aan het bibberen. Ik dacht, ik doe er even een dekentje op. Nou, dit is wel. Ja. Dat hierheen. Ik heb hier matjes gemaakt. Ik denk dat hier zeker 100 elastiekjes zitten. zitten. Misschien 50. Dat zijn weer mooie voetjes. Koren wel. Is hier nog een beetje nat. Staat ook een beetje gewassen. Zie je hier ook weer nat. Dus is ze. Uh, Lekker schok. Ook weer uh, hoefjes gemaakt. Dus ze. Uh... Gusselaagd. Oh, ze heeft kribbel. mijn spullen nog opruimen. Laat ik minder winnen. Goedemorgen. Vroeg. Want paardjes gaan het land op. En dat doe ik meestal door de week. Dus ik ga eerst Verona de medicijnen eventjes geven. Dus dat betekent even slobber maken. En dan uh, moet daar nog wat medicatie in. Daarna ga ik Spirit en Batman pakken. Kan ondertussen Verona de medicijnen opeten En daarna Verona en Henja. Vandaag nou, gaat Bel mee naar school. Dus, uh, ja, dat wordt ook weer wat zometeen. Zo, Corona zo, Keurtje zit door de slommer. Dus, vindt slommer momenteel niet zo lekker. Ik goed, we zitten aan het einde. En ze eten het uiteindelijk gewoon op. Dus, ik ga ervan uit dat het zo wel uh, prima is. Hm, nou, vandaag is er, er gelukkig weer wat meer zin in. En eet ze het gewoon weer op. Gisteren had ze er niet op zin in. Maar, ik had gisteren ook met koud water gedaan. Ik denk dat is lekkerder. Dus misschien is dat het. Vandaag gaan we weer met heet water. Dit is Spirit van Omi. Die moet even een vliegenkap op. En dan gaan we zo best bed halen. Spirit is nog een jonkie. We moesten eerst eventjes afspraakjes maken. Hoe we samen zouden lopen en uh, dat hij niet voorbij me mocht. Maar zoals je ziet doet hij het nu heel netjes. Wacht oh. Wachten. Hij staat ook wel snel stil, dus nu mag ik eerst door de deur en dan mag hij achter me aan en dan gaan we zijn vriendje Wetman halen. Ze zijn echt dol op elkaar die twee, dat is op zich wel heel schattig. Dan nu Verona en Henja, uh, Verona krijgt vandaag weer vliegendeken op, Eén, het is warm en dat ding dat, uh, het zorgt ook voor, deels voor schaduw en twee, ja, uh, hoe warmer het wordt om nu vliegen en andere beestjes er rond vliegen. Dus dan uh, is een vliegedeke wel fijn voor Zo, Corona is helemaal ingepakt. Ik vind het altijd een beetje veel voor op de wei. Maar ja, aan de andere kant al die beestjes, dat is natuurlijk ook gewoon niet fijn. Dus het is kiezen of delen. En dan toch maar gewoon, uh, ja, beestjesspul. Uh. Dus we hebben een, een volledige. Ingepakt part. Ik heb Corona en Eénje bij me. We gaan lekker naar de wei. En dan ga ik straks om kwart over tien weer terug, om bel op te halen voor Tess. Want die gaat dus mee naar school. Ja, heel ander order van grootte. Zo, ze staan op de wei. Naar het zebraatje. Ik zie dat ik een beetje scheef de deken omgang heb, maar ja, ik zit goed vast. Blijven zitten. En daar hebben we Spirit en Bebben. Als wij in de wei staan, hebben ze natuurlijk ook gewoon water nodig. Dus uh, ik gaan we even het emmertje bijvullen. Komt hier gewoon een slang uit de grond. Daar kan je de emmers mee bijvullen. En waarom weet ik niet, maar water in de wijs maakt altijd beter dan in de box. Komt net uit de box en het eerste wat ze doet is hier drinken. Normaal is je het altijd. Die komt aangalopperen en dan het eerste wat ze doet is drinken. Maar vandaag had Vrona blijkbaar hoeft aan water. Inmiddels heb ik een Bel in de veewagen. En gaan we naar school toe. Ik heb op school mijn spreekbeurt gehad. en De camera ja. gehad, daardoor kon ik niet meer filmen hoe het was met Bel. Maar dat ging niet. Nou, ik heb gewoon de camera laten zien en het ging echt heel erg goed. Ik was eerst heel erg zenuwachtig, maar uiteindelijk komt het wel weer goed. Goed, vandaag staan we een keer buiten. Het is prachtig weer. Dus uh, kunnen we net zo goed eventjes buiten opzadelen. Nee, oh, dat moet ze niet eten, denk ik. Wel, je kan niet alles zomaar eten. Stop daar gewoon maar mee. Hup, terug. Zo, nou, lekker zadelen. Um, ik weet niet of Tess de pony vastgezet had, maar nu, nu wel. Hij... Uh, Tess, je pony. Hey, ik ben er. <lacht> de kom hij heeft het wel beter voor elkaar dan wij, want hij zit gewoon in de schaduw. Mm -hmm. Vandaag spelen we de Muppet Show. We zitten op een bankje en we hebben commentaar. Mm -hmm. ja. En ondertussen moet Kim luisteren naar Frenk. Dus wij doen het beter. Nee hoor, <laughs> ik vind het ook altijd fijn. Lopig is hij tevreden, dus dat is fijn. Ik kan me niet voorstellen dat hij ooit niet tevreden is. Nee, maar ik denk wel dat hij um, op een hele vriendelijke manier kan zeggen dat je iets misschien toch net iets anders vindt. Ja, maar dat is echt al het eerst dat je het kunt <lacht> maar misschien, kun je... Tessa, even serieus. Je moet er nu echt goed vastzetten. We gaan geen knoop meer kan maken. Nee, dat is ook niet handig. Ook Tess is aan de beurt. Ik kan nooit inzoomen met die uh, beelden. Zo jammer. Het is lekker aan het rijden. Heerlijk het mooie weer. Oh. Leuk dat je hebt gekeken naar deze video. Geef je een duimpje omhoog als je hem leuk vond en abonneer. Nou, niet vergeten om hier beneden op het rode knopje te abonneren en tot de volgende keer!